De Heere God gaat Farao straffen. Het lijkt wel of alles is misgegaan, maar nu gaat de Heere God farao straffen. Zal Farao dan luisteren? De Heere God zegt tegen Mozes en Aaron: Ga weer naar de koning en zeg tegen Hem dat hij de Israëlieten moet vrijlaten. Mozes en Aaron gaan naar het paleis van de Farao. Zijn jullie daar alweer? vraagt Farao. Wat komen jullie nu weer doen? Mozes en Aaron zeggen: De Heer God zegt dat u de Israëlieten moet vrijlaten. En als u dat niet doet, zal God u straffen. Zo, zo, zegt Farao brutaal. Kan die God voor jullie ook wonderen doen? Mozes en Aaron gooien de staf op de grond. En de staf wordt een slang. Ja, dat kunnen mijn knechten ook hoor, zegt Farao. Hij laat een paar tovenaars komen. Die gooien hun staf ook op de grond. En dan kronkelen er allemaal slangen over de grond. Maar de slangen van Aaron eet de slangen van de tovenaars op. Aaron pakt zijn slang bij de staart. En dan wordt de slang weer een staf. Op een morgen gaat Farao naar de rivier de Nijl. Mozes en Aaron zijn er ook. Aaron zwaait met zijn staf over de rivier. En dan verandert het water van de rivier in bloed. De vissen gaan dood, want ze kunnen niet in dat vieze water leven. Overal in Egypte is het water veranderd in het bloed. De mensen kunnen het niet drinken. Wat een vieze boel. Zeven dagen lang blijft het water vies. Farao vindt het wel erg, maar hij laat de Israëlieten niet vrij. Dan komen er opeens allemaal kikkers uit de naal. Ze springen over het land, ze springen de huizen binnen, ze springen in de keukens en in de slaapkamers van de mensen. Ze springen ook door het paleis van de farao. Ze kruipen in zijn bed en ze springen bij hem over de tafel. Overal zijn kikkers. Vreselijk is het. Farao zegt tegen Mozes, vraag toch aan God of hij de kikkers wil weghalen, dan zal ik de Israëlieten vrijlaten. Mozes bidt tot de Heere God. En dan verdwijnen de kikkers. Hoef, gelukkig, zegt Farao. Die zijn weg. Maar ik laat de Israëlieten toch niet vrij. Wat gemeen voor Farao, hè? Dan gaat de Heerde God Farao nog meer straffen. Er komen allemaal muggen in Egypte. Ze prikken de mensen en de dieren. Oh, wat jeekt dat. Daarna komen er vieze vliegen die heel erg steken. Maar ze komen alleen in de huizen van de Egyptenaren en in het paleis van de Farao. In de huizen van de Israëlieten zijn geen steekvliegen. Varao vindt het heel erg, maar haar laat de Israëlieten niet vrij. Dan worden de dieren van de Egyptenaren heel erg ziek. Ze gaan dood. De mooie paarden van de farao gaan ook dood. Maar de koeien en de schapen van de Israëlieten worden niet ziek. Die blijven allemaal kerngezond. De Heere God zorgt goed voor de Israëlieten. En het wordt nog erger. Alle mensen in Egypte krijgen vieze zweren. Ze worden er ziek van. Ze kunnen niet zitten en niet staan van de pijn. Maar farao wil niet luisteren naar God. Hij laat de Israëlieten niet vrij. De Heerde God zegt tegen Mozes. Nu ga ik farao nog erger straffen. Zeg tegen hem dat ik het morgen heel erg laat hagelen. De volgende dag gaat het verschrikkelijk hagelen. De dieren die buiten lopen gaan dood van de hagelstenen, de takken knappen van de bomen, het koren op het land gaat stuk. Maar bij de Israëlieten in Gozen hagelt het niet, daar lopen de koeien gewoon buiten. Het koren gaat niet stuk en de bomen ook niet. De Heerde God zorgt goed voor de Israëlieten. Farao wordt nu wel erg bang. Hij zegt tegen Mozes, jullie mogen weggaan, maar vraag eerst aan God of die verschrikkelijke hagel ophoudt. Mozes bidt tot God en de haag verdwijnt. Laat farao de Israëlieten nu vrij? Nee hoor, hij doet het niet. Nu gaat de Here God farao nog erger straffen. Er komen een hele hoop sprinkhanen aanvliegen. Sprinkhanen zijn kleine groene vliegende beesten. Ze vreten alle blaadjes van de bomen en het koren dat nog op het land is overgebleven, vreten ze ook op. Alles wordt opgegeten door de sprinkhanen. Het land Egypte ziet er vreselijk uit. De mensen worden steeds banger en farao ook. Jullie mogen weggaan, zegt hij weer. Als die sprinkhanen er niet meer zijn, mogen jullie weg. Mozes tot God en de sprinkhanen verdwijnen weer. Laat farao de Israëlieten nu eindelijk vrij? Nee hoor, farao denkt nog steeds dat hij het kan winnen van de Heere God. Wat een domme man, hè? Dan komt de volgende straf. Op een morgen wordt het niet meer licht. Het blijft donker. Het is net of het nog nacht is. De Egyptenaren kunnen niets meer zien. Ze worden zo bang. Drie dagen lang blijft het pikdonker. Maar bij de Israëlieten is het helemaal niet donker. Daar heeft de Heerde God wel voor gezorgd. Farao is nu zo boos op Mozes en Aaron. Hij zegt... Ik wil jullie nooit meer zien. Als jullie nog één keer bij me komen, laat ik jullie doodmaken. Mozes zegt: Dat hebt u goed gezegd, koning. U ziet ons nooit meer terug. Nee, Farao zal Mozes en Aaron nooit meer terugzien. Want nu komt de laatste en de ergste straf.